Thijssen die loopt hier langs, die ja. rent hier langs, die speelt hier langs. Ja, ja, ja, ja. ja op en neer, die kan eindeloos doorgaan die kan natuurlijk. Eindeloos doorgaan. Ja, die, uh, en, en wijs eens aan waar die het liefst is. Je hondje, je Amerikaanse Stafford. Uh, Amerikaanse Amer Amerikaans Die bij jou in bed slaat. Die, die, ik laat hem. Ja. <laughs> <laughs> in deze arena, deze, deze. Dus over die brug is hij er, over die nieuwe brug al geweest? Nee, over die brug niet. Nee. Wow. Want uh, uh, ik vind dat een beetje onveilig, want. Hij zit wel aan de lijn, maar stel ik. Mag uh, jij een beeld trouwens? Want ik doe ik voor de zekerheid niet, of uh, mag het dat? Ja, Wauw. Wauw. heel even mwah. zo. Hop, hop, daar klaar. Ja. <laughs> ja. En, uh, ik ben net wat... onveilig. Ik heb zelf ook hoogte Want soms, uh, ah, ja. weet je wat, dan word ik duizelig van. Ja. ja. Kijk naar het water, dus straks valt hij in het water, kan ik hem niet redden. Ik kan zou wel zwemmen. Je, zou, zou je iets straks de water moeten hebben voor als, als hij in het water valt? Ja. Ik, eh, bij die brug, weet je, dat is gewoon een dichthek. Dat is wel een uh, hek, want het is echt open. dat gewoon, ja. ja, want bij die, uh, volgens mij is het prins klausbrug Ja. Als ik het goed heb. Ja, ja met die is, hele hoge pijlen. Ja. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Want die is echt open. Het uh, uh, uh, is wel veilig als die dicht is, weet je, aan die zijkant. Ja, straks valt hij in het water. En dan... Is het gewoon klaar? Ja, ik ben ja, naar ja, ja. het offer geweest. Ik wist niet dat het zo open was. Het is ook niet zoals zeg maar, de brug brugbeleidsterij, want die is ja. wel zo zeg maar jong hoog. dat heeft deze. Ja. En je hebt ook die hele brugcentrum. Ja. Al die brug. Vind... Ja, Veilig is het als die dicht is, weet je, ja. dat je wel net over heen kan kijken. Ja. Dat is wel een mooi uitzicht. Maar ja. het is gewoon zo'n hek, zo. N, zo n, uh, heksuit, weet je. Ja, aan de zijkant, hè? Ja. Wil je dat je gewoon, ja